Ronald Vrielen. Dankjewel. Goed. Um, Ronald, bedankt voor jouw mooie verhaal. Even een bruggetje. Je zegt: beter organiseren. Dat is een van de ingrediënten om. Uh, nou, te kijken of je wat aan dat arbeidsmarktvraagstuk kan doen. Een, een stukje van organiseren is ook: nou, kijk of je met e-health wat kan doen. Um, gaat dat helpen om werkdruk bij de huisarts weg te halen? E-health is een beetje het. Uh, nou, soms wordt dat gezien als het duizend dingen doekje van de gezondheidszorg. Daarmee worden. Alle problemen misschien wel opgelost. Nou, wat ik jullie uh, even een, een, een definitie uh, die wij uh, hebben gebruikt in de e-health monitor. Wij monitoren eigenlijk, of wij hebben de ontwikkeling van, van e-health in de Nederlandse gezondheidszorg al vanaf uh, um, 2015-2016 gemonitord samen met het NICTIS. En we zijn er nu uh, verder mee aan het gaan samen met de RVM en NEL. Um, ja, dan wordt het heel erg als een techniek, e-health, een toepassing van digitale informatie, als communicatie uh, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en of te verbeteren. Nou, oftewel, ik denk, ja, als, er een, als er een stekkertje aan zit of een, of een batterij in zit en je gebruikt in de zorg, dan is dat gauw e-health. Nou, niet helemaal. Het moet ook iets met communicatie van doen hebben. Nou, de vraag is, um, gaat e-health nou helpen om, uh, om de werkdruk... Uh, van, uh, ...van huisartsen uh, te verminderen. Laten we maar even beginnen, een beetje in de traditie ook van Transo met, uh, met de patiënten. Uh, we hebben aan chronisch zieken gevraagd van, nou, uh, gaat e-health helpen? Uh, en en, um, hè, en, en uh, even kijken, hoor, en dan gaat het over het zelfmeten van de gezondheidsvaardigheden. Ik, ik hakkel wat, excuus daarvoor, want het beeldscherm staat best een beetje ver weg, merk ik... ...waarop mijn presentatie uh, getoond wordt... Um, en wat je dan ziet, is dat um, best veel mensen zeggen, ik, uh, zie, ik, ik ben positief over het gebruik van e-health, um, dan moet ik even terug. Dat zijn dan vooral, ik krijg bijna de neiging om er naartoe te lopen, Ga ik, maar als ik daar naartoe loop, ben ik dan nog steeds te zien en te horen? Wil je de print uh, hebben? Oh, ik krijg een printje, oh wauw, dat is heel fijn. Um, ik benoem het maar nou even, beste mensen. En dan gaat het eigenlijk over, over dat mensen uh, zeggen, nou, ik, ik kan uh, uh, meetwaarden van mezelf controleren. Ik, uh, ik heb het gevoel dat ik uh, daardoor meer uh, controle heb over mijn gezondheid. Um, ik voel me geruster uh, over mijn gezondheid. Um, en, en dat zijn dus, nou, hè, als, je, als je zegt, hoe zou e-health nou kunnen, kunnen helpen? Uh, dat zou kunnen helpen via... Nou, dat mensen beter voor zichzelf zorgen zodat er minder vragen naar de huisarts komen. Nou, daarvan zeggen mensen, ja, ik heb het idee dat e-health mij daarbij helpt. Je zou ook kunnen zeggen dat daardoor hè, een andere manier uh, van het gebruik van e-health is dat daardoor zorg op afstand geleverd kan worden. Dat je niet naar de huisartsenpraktijk hoeft te gaan. Dat je op een hele efficiënte manier die interactie met die huisarts uh, realiseert. Daar gaat de volgende dia een beetje over. Dat zijn weer uh, mensen met een uh, chronische ziekte. Uh, zorggebruikers. Het uh, en en, uh, nou, eerste wat je ziet is dat zeg maar, we hebben een, een, een as tot 100 in dit plaatje hebben. En de lijntjes van, uh, vanaf 2013, die, die ja, een aantal kriebelen een beetje zo rond de 30-40 procent. Um, um, de bovenste, dat zijn ook precies de, de, de, de, de lijntjes die, die net, de onderwerpen die net ook aan de orde kwamen. Ik gebruik um, um, nou, um, een, een appje op mijn telefoon om me te waarschuwen dat ik mijn medicijnen moet innemen. Ik gebruik een apparaat wat mijn bloeddruk meet. Um, ik, um, um, maar kijk, de meest gebruikte. Uh, ja, Die staan hier in dit grafiekje onderaan uh, in de legenda. Maar dat zijn de, de meest gebruikte in het grafiekje. Dat zijn de dingen die te maken hebben met uh, het bijhouden van, uh, van meetgegevens. Um, goed, dus vanuit patiëntenperspectief zeg je van, uh, hoor je en, en, en, en krijg je als informatie terug van... Nou e-health, ja, ik, ik gebruik het in dit geval om vooral in de gaten, mijn eigen gezondheid in de gaten te houden. En veel minder uh, in de interactie met hulpverleners. We hebben het ook aan hulpverleners gevraagd, uh, dezelfde vraag. En hebben, hebben we hebben ons even gefocust op telemonitoring. Omdat dat het stukje is waarbij de interactie ook tussen patiënt en, en, en zorgverlener uh, plaatsvindt. Er zijn ook huisartsen zijn bevraagd. En uh, dan zie je uh, eigenlijk het meest... Ja, het, meest, het klommetje wat uh, zeg maar boven de 50% komt, dat zijn uh, items als nou, het meest genoemd is, het bevordert de zelfredzaamheid van mijn patiënten. Dus daarin zijn hulpverleners en, en patiënten, die, die ja, dat, dat klopt met elkaar. Veel minder vaak zeggen hulpverleners, het verlaagt mijn werkdruk, het verlaagt de werkdruk van mijn ondersteuners. We hebben ook gevraagd aan, uh, aan hulpverleners, huisartsen, maar ook medisch specialisten, maar in dit verband zijn de huisartsen het meest interessant natuurlijk. Um, he, heb je ook nadelen? En dan zeggen ze van, Joh, het kost mij ontzettend veel tijd om, uh, als er gezondheidswaarden naar mij toegestuurd worden, om die in de gaten te houden. Het kost mij tijd om meldingen op te volgen. En daar is die praktijk niet op georganiseerd. Een praktijk is toch heel erg ge georganiseerd op, nou, dan komt een patiënt bij de dokter en, uh, en dan wordt er gekeken wat er aan de hand is. Um, uh, en dus, hulpverleners hebben het idee van nee, het kost me juist meer tijd. Nou, het beeld dus, um, aan de ene kant um, um, zien we dat het gebruik van e-health, als je dat vraagt aan, aan patiënten, en dat, dat hebben we aan chronisch zieken gevraagd, dus die, ja, die zouden er een groot belang bij hebben, dat blijft een beetje nou, op een wat laag niveau. Um, um, en dat geldt eigenlijk voor. Alle uh, e-health toepassingen, want ik heb nu even eentje uitgehaald, maar in de e-health monitors hebben we veel meer toepassingen bekeken. Dat, dat zeg maar um, patiënten, um, artsen en, en, en patiënten zien vaak voordelen. Artsen vooral op het terrein van kwaliteit. Patiënten op, op het punt van inzicht in eigen gezondheidszorg, dus ook kwaliteit van zorg. Maar ze noemen ook bezwaren en die lijken veel meer op, uh, op de organisatie te zitten. Um, nou, goed. De oplettende mensen hebben gezien dat dit cijfers uit 2019 waren en uh, uh, sindsdien is er natuurlijk enorm veel veranderd want we hebben corona gekregen en toen moesten we allemaal achter de beeldbuis en nou, nou ja, het feit dat we hier zo heel ongezellig met u staan uh, een, een zorgsalon te doen, uh, ja, daar is daar ook nog zo'n resultante van. Um, dus die zorg die moest wel. En ja hoor, um, in ons eerste onderzoek wat we hebben gedaan, ergens in maart van het vorig jaar, dus echt meteen in, in, in, de, in de piek van de, van de, van de, van de eerste golf. Um, um, Hé, hey, uh, IHELS gebruik in de huisartsenpraktijk is enorm toegenomen. Ik heb daar een heel mooi hè, een, een berichtje van, 62% van de huisartsenpraktijken zijn voor het eerst... Ja, never waste a good crisis, dat was toen een, een, een woord wat we heel vaak hoorden. Althans, ik hoorde dat heel vaak. Nou ja, dat, dat moet een schok en dan veranderen dingen misschien wel. 62% is het voor het eerst gaan gebruiken, 8% deed het al, dat is een heel laag, dat hebben we al eerder gezien. En nou, in, in juli en augustus, dus ook al toen, nou ja, toen we weer begonnen aan de tweede golf, maar dat wisten we toen nog niet helemaal... Um, uh, toen zei meer dan de helft van de huisartspraktijken, zeiden... ...ja, nou, ik, uh, ik uh, gebruik beeldbellen. Oftewel, um, dat andere puntje, hè, we hadden het over zelfzorg... ...en we hadden het over zorg op afstand. Dat stukje zorg op afstand, dat lijkt lijk, lijk, lijk erop dat huisartsen dat zijn gaan oppakken. Nou, je hoort al aan mijn voorzichtige toon dat er... Ik heb hier zelfs nog een grafiekje waar we dat uh, uh, hebben laten zien... Hey, dat zijn de verschillende uh, e-dingen die je, die je uh, kan doen. En dan zie je dat een e-consult, dat huisarts zei: Nou, dat deden we al best. En uh, herhaalrecepten online, dat deden we ook al best. En teleconsultatie, nou, dat, hè, dus dat een huisarts met een andere hulpverlener op afstand even kijkt naar van: Nou, wat zou nou de beste behandeling zijn? Dat deden we ook al. Telemonitoring, nou, dat, dat, dat, dat stuit ook op die bezwaren van het uitwisselen van gegevens enzovoort. Maar beeldbellen met patiënten, dat lijkt natuurlijk eigenlijk op een consult. Eh, alleen dan niet in de spreekkamer, maar gewoon via een computer. Nou, dat, dat zeggen huisartsen, dat, dat, zijn we gaan doen. dat zijn we gaan doen. Nog eventjes een klein internetzootje. Je zag, hè? we hadden het even over zelfzorg. Dit zijn cijfers van thuisarts. Daar zie je in het bovenste uh, uh, uh, lijntje, dat zijn de cijfers van 2020, vergeleken met het onderste lijntje uit 2019. In, in, in, ook in het coronajaar zijn mensen, en je ziet er een piekje in maart, dat was toen, uh, toen we ontdekten dat corona echt wel iets was. Uh, toen, mensen zijn veel meer ook gaan kijken bij thuisarts, Dus dat zit weer op dat zelfzorgstukje. Dat lijkt wel toe te nemen. Maar goed, als je dan mensen vraagt, hè, um, in dit geval um, chronisch zieken of mensen met een lichamelijke beperking, dus echt mensen die een nou ja, vaste klant zijn bij de huisarts, dan zie je, um, um, nou, als je kijkt naar soorten contacten, we hebben uh, mannen en vrouwen uitgesplitst omdat sommige mensen denken, ja, vrouwen doen het niet, mannen doen het wel. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Um, telefonisch contact, dat is uh, pas twee derde. Persoonlijk contact, een kwart. Hè. Hoe heb je contact uh, gehad met je huisarts? Uh, in, in, ...in de afgelopen periode. En dan is dat e-consult. Nou, dat is er dan ook nog wel bij 6% van de mannen... ...en 2%, 2,5% van de vrouwen. Maar die beeldverbinding, het beeldbellen... ...dat zien we eigenlijk bij patiënten helemaal niet terug. Dus huisartsen bieden het wel aan, zijn er heel enthousiast over... Ze ...zullen het vast een keer met één of twee mensen hebben gedaan. Maar die stap naar dat, dat je dat echt bij chronisch zieken terugziet... ...die is gewoon heel klein. En... en Terwijl er wel telefonisch contact is geweest. Hè? Nou. Dus daar zit, nog, daar zit echt nog wel een, een, een, een gat. Um, en als je wat dieper kijkt naar... De, we hebben al mensen gevraagd van... nou, Hoe kijk je nou tegen, tegen digitale toepassingen aan in de zorg? Dan heb je het blauwe balkje, dat donkerblauwe balkje, dat komt uit 2019. Het lichtblauwe balkje uit 2020. En dan zie je eigenlijk de revolutie die, die je bij huisartsen zag. Van, nou, we gaan het gewoon proberen die zie je eigenlijk bij, uh, bij patiënten gewoon niet terug. Uh, dat die balkjes zijn vrijwel uh, identiek, om het maar eens even zo te zeggen. Nou, als je dat dan op een rijtje zet, dan zeg je van... Uh, uh, nou, we hadden voorafgaand aan corona hadden we er, uh, toch best een gat tussen de belofte van e-health en de werkelijkheid van e-health. En, en ja, ten tijde van corona is dat niet echt fundamenteel veranderd. Het gebruik van digitale informatie over gezondheid en zorg. Neem nou thuisarts.nl, dat zit in de lift, dat is hartstikke mooi. Dat is zelfzorg, nou, dat, is, dat zou voor minder vraag kunnen, kunnen zorgen. Patiënten, artsen en verpleegkundigen zien voordelen van e-health. Dan gaat het vooral over kwaliteit van zorg, over gezondheid. Nou, hè. Mensen houden eigen informatie bij, dat doen ze ook voor hun eigen gezondheid. Maar de digitale interactie tussen huisarts en patiënt die is heel erg beperkt gebleven. En daar zou echt wel een belangrijk stukje winst kunnen zitten. He, dat, dat digitale aanbod van de huisarts wat er wel degelijk is, dat komt nog maar bij uh, uh, patiënten. Uh, dat bereikt patiënten nog maar in beperkte mate. Zeg maar, het komt nog niet bij elkaar. Nou, dan ga ik. Even afronden. Als je hier nou over nadenkt en wij, zijn, uh, al, wij proberen zeg maar, die ontwikkeling van e-health al, al nou, bijna tien jaar te volgen, dan, dan hebben wij ons gerealiseerd dat we misschien wel op een verkeerde manier naar e-health kijken. Als We hebben hier een oplossing en ja, uh, waar is het eigenlijk een probleem? Wel, wat is het? We zoeken eigenlijk een probleem bij een oplossing. E-health is een oplossing, maar voor welk probleem? Ik denk dat we het moeten, moeten gaan kantelen, dat we moeten gaan nadenken over de vraag: oké. Okay, Um, je hebt uh, uh, een arbeidsmarktvraagstuk in de gezondheidszorg, ook in de eerste lijn. We kunnen niet oneindig veel mensen opleiden, zoals Ronald uh, heeft aangegeven. Um, um, en dus zullen we moeten nadenken over andere manieren van organiseren. En we moeten nadenken over hoe e-health uh, daar echt een, een rol bij kan spelen. Maar dan ga je dus beginnen bij het probleem. We hebben voorbeelden gezien van, van innovaties in, in, in, met, met behulp van e-health in ziekenhuizen waarbij ze echt begonnen zijn met het benoemen van het probleem en de ambitie uh, voor de oplossing van dat probleem. En dan zie je dat uh, de invoering van e-health wel veel beter lukt. Nou, rond arbeidsmarktvraagstukken, uh, rond het tekort aan, uh, aan, aan, aan beschikbare mensen in die eerste lijn, terwijl er wel heel veel vraag is, uh, ligt daar echt een uitdaging. En uh, de, de, de, de vraag is van... Gaat het lukken in de huisartspraktijk om, om het probleem zo te benoemen? Uh, uh, en Wat is dan het probleem? En zou e-health dan een oplossing kunnen zijn? In plaats van te zeggen, e-health is een uh, duizend dingen doekje en uh, dat zal ook wel dit probleem oplossen. Dank jullie wel. Dank u. En Ronald ook voor deze mooie presentatie. Jij geeft ook de... De papieren slides die dan net te lezen zijn voor ons door, dus dat is, uh, dat is fijn. Ja, voor de kijker, het beeld staat voor ons zo ver weg dat wij die lettertjes niet kunnen ontcijferen. Uh, maar dit hebben we wel op deze manier opgelost. Uh, dank. Uh, even heel kort ook tijd voor uh, een verduidelijkende vraag. Ik zie er één binnenkomen die ook al wel een beetje naar, naar een discussie gaat, maar ik stel hem dan nu toch maar even aan jou. Um, dat is me, meneer of mevrouw anoniem, staat geen naam bij. Die vraagt, 20% van de huisartsen ervaart ook geen nadeel bij het gebruik van e-health. Is het duidelijk waarom zij dat niet ervaren? Ja, dat, dat, dat is wat een leuke vraag. Um, het, het, het, het glas is half vol, het glas is half leeg. Dat is altijd als onderzoeker een, een hele moeilijke. Um, nou ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet uh, waarom die 20% dat niet ziet. Misschien zijn ze er nooit aan begonnen. Dat zou zomaar kunnen. Um, maar dan vullen ze niet, niet van toepassing in. Dan vullen ze, nee, nou, dat kan niet. Oh, niet. Dat kan niet. <laughs> nee, nou, goede vraag. Ik denk dat um, uh, we echt gewoon um, naast dit vragenlijstonderzoek zijn we ook steeds meer uh, case studies gaan doen om echt er uh, dieper in te duiken van wat is er nou precies aan de hand. Uh, ja, en de, de, de vraag van deze meneer of mevrouw uh, die suggereert eigenlijk, joh, kijk ook eens wat verder dan uh, dan de data alleen, uh, dan de data. Lang zijn. Uh, nou ja, Herman, uh, daar kan je vast nog meer over vertellen. Ja, dank. Um, als er vraag nog even of er nog inderdaad echte feitelijke verduidelijkende vragen zijn, en anders gaan we uw discussiepunten of waar we langer over doorgaan uh, praten bewaren we ook tot na de volgende presentatie. Ik zie ook niks binnenkomen. Bert ook niet, hè? Ja. Dan, uh, dan gaan we door naar de derde presentatie. Herman?